Dit is toch beschrikkelijk dit. Oh. Ik heb nog uh, kleur roze verf staan. Zal ik dat doen? Zo terug. Jam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam. T. En vandaag ga ik uh, deze kleur in mijn haar doen. Ja, want wat moet je anders? Als je niet naar buiten mag en niet naar de kapper, dan doe je andere gekke dingen. Althans ik. En dit is lekker makkelijk. Dit smeer je gewoon in je haar. All over the place. En klaar met Kees. <lacht> en, en daarna... Als ik dus mijn haar heb, uh, in de kleur heb ge gezet, ga make-up doen, samen met jullie. Eerst mijn bril maar even af, hè. Daar gaan jullie. Oké, okay, nou, we gaan smeren. Het kan me niet schelen. Oh, dit is echt wel heel roze, maar het is een washout, dus het zal niet zo heel erg pakken, denk ik. En we gaan smeren. Oh ja, en ik heb speciaal een oud shirtje aangetrokken, hè? niet dat je denkt, van, uh, wat heb zij nou voor smerig shirt aan. Nou, dat is dus bewust. Dit is een shirt uh, waar ik ook uh, mee heb geklust. Het ruimt gewoon weer, het is niet te geloven. Zo vind ik het al best wel leuk eigenlijk. Maar, zo zal het niet blijven. Oh, uh, wat wel leuk is even om te vertellen. afgelopen maand was de datum dat ik precies een jaar vlog. Een jaar al. Dat vind ik toch wel heel erg tof. Oh ja. Ik ben vorige week zaterdag, heb ik helemaal niks geüpload. Hebben jullie me niet gemist? Ik jullie wel in ieder geval, maar ja, ik, ik wist even niet. Ik wist het gewoon even niet. Wat gaan we doen? Wat ga ik doen? Ik wist het niet. Dus toen ben ik gaan rondsnuffelen. Wat heb ik nog liggen? Wat kan ik doen? En toen kwam ik deze nog tegen. En toen dacht ik, nou dan uh, doe ik dit. En ondertussen een, uh, een make-up tutorial. Voor degenen die het nog niet wisten, ik ben fysiagiste geweest. Wisten visagiste. Oh nou, dit wordt echt te gek dit. Ja goed, ik ben niet helemaal meer bij met de, met de trends of wat dan ook. Ik denk dat we zo genoeg gesmeerd hebben. Ga ik even mijn handschoenen uitdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we even de make-up doen. Dan gaan we eerst even beginnen met het reinigen van het gezicht. Over het algemeen gebruik ik altijd Oriflame producten. Ik vind Oriflame gewoon een goed merk. En een betaalbaar merk. Ik ben er ooit mee begonnen en ik ben nooit meer overgestapt. We pakken een wattenschijfje. Die maak ik eerst even een beetje nat. Want anders gaat het product die ik daarna erop doe helemaal in het wattenschijfje. En dat willen we niet. Dan gebruik ik uh, de Diamond Cellule. Die doe ik een beetje op het wattenschijfje. En dit is een make-up remover en een uh, toner in één. Want dit is dus wat ik ook morgens vroeg altijd doe. Dan maak ik mijn huid schoon voordat de make-up erop gaat. Zo. Zo zien we er dan uit zonder make-up. Dan gebruik ik een dagcreme. Ik mix eigenlijk altijd mijn, uh, mijn foundation met... Een dagcrème. Dit is uh, een uh, foundation van van Oriflame en dat is in de kleur beige. Normaal gesproken breng ik dat met mijn handen aan, maar deze keer ga ik geef mijn handcreme, of, een dagcrème eerst smeren. Ik gebruik de Optimals Even Out, maar die haalt die uh, pigmentvlekken een beetje weg. Die gaan niet helemaal weg natuurlijk, maar ze verminderen. Hoe gaat het met jullie meiden? Hé hey jongens, kunnen jullie het een beetje uithouden allemaal? We gebruiken een sponsje en ook die maak ik een beetje nat. Gewoon een klein beetje vochtig maken. Dan foundation. En dan gaan wij dat aanbrengen op het gezicht. Als ik dit s'morgens doe, s'morgens vroeg, dan doe, ik meestal, uh, dan doe ik dat meestal gewoon met mijn handen hoor. Maar het verschil is, als, jij het, als je het met een sponsje doet en je, je dept het, dan is het veel dekkender dan dat je het met je handen doet. Zo. Ik hoop trouwens dat jullie het een beetje kunnen zien. Want ik doe natuurlijk niet heel vaak dit soort dingen, hè. Ik vind dit soort driehoekjes altijd wel prettig. Ook omdat het hier uh, wat dunner is. Straks voor bij je oog. Ja, ik denk, weet je, als je haar er een beetje blabberd uitziet, dan moet het make-up dan maar knallen, hè. Dan zien ze je haar niet, maar dan letten ze meer op je make-up. Zo, alles een beetje goed meenemen. Hier ook een beetje meenemen, niet dat je dan een, uh, een randje ziet. Dan nu voor de concealer. Ik heb hier twee concealers. Eentje van de Jordani, dat is ook Oriflame. En dat is eentje met een uh, penseeltje erbij. Dus die ga ik nu gebruiken. Een concealer is om uh, donkere kringen zeg maar, te bedekken. Deppen, deppe, deppen. Deppe. Zodat het goed in elkaar over gaat lopen. Dit kan je natuurlijk eventueel ook met je vinger doen. Kijk, nou lijkt het natuurlijk heel erg licht. Althans, het is ook heel erg licht. Maar je moet gewoon even doorgaan. En eventjes goed deppen. En uh, ik zie nu eigenlijk dat ik een poeder vergeten ben. Om het af te poederen. Maar, ja, voor dames die wat leeftijd zijn, zoals ik gewoon oude die uh, moeten heel voorzichtig zijn met poederen, want uh, zodra je gaat poederen ga je de, de rimpels, die worden meer zichtbaar, omdat je daar natuurlijk wat poeder overheen gooit, dus die ga je accentueren. Ja, dit glimt wel heel erg, hè? Niet te veel. Dat is eigenlijk gewoon wat je moet onthouden. Als je een beetje op leeftijd bent en je gaat make-up doen. Niet te veel. Tenzij je uitgaat, natuurlijk, dan mag je wel een beetje knallen. En ik kijk af en toe die kant, want daar hangt de klok. Ja, die kleur, jongens. Oh, ik ben benieuwd of ze dat dadelijk uitsproeven. Oké, okay, dan doe ik mijn wenkbrauwen: wenkbrauwpoeder en een schuin penseeltje. En de wenkbrauwpoeder, jawel, is ook van origine. En dat ziet er zo uit. Je hebt een lichte, kleur, een lichte kleur en een donkere kleur en een soort van uh, wax om de haren zeg maar, uh, in de plooi te leggen. Ja, wenkbrauwen jongens, uh, de wenk...meisjes. De wenkbrauwen, even een tip. Vanaf hier moeten ze lopen. M moeten. En dan vanaf de buitenkant van je neus, uh, de zijkant van je neus, buitenkant hoog. Tot daar. En dan heb je nog zo'n boogje en die moet uh, ongeveer tot aan de pupil schuin. En dan weer naar beneden. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Dan ga ik nu even mijn wenkbrauwtjes doen. Je kunt het natuurlijk ook met potlood en, en uh, ja, je hebt er van alles voor, maar ik vind poeder, ik vind het met poeder altijd mooi, zacht. Heel Normaal gesproken doe ik mijn uh, foundation met de hand en nu ik het met een uh, sponsje gedaan heb, is het echt veel, vele malen egaler dan met de doen. Wat voor oogschaduw gebruik ik? Ik gebruik over het algemeen eigenlijk. Uh, ja, nu met die hooikorst doe ik dat er niet, niet, niet zo heel veel hoor. Want ik alleen maar aan het tranen en aan het doen. Maar over het algemeen gebruik ik uh, lichte kleuren op mijn uh, bewegend ooglid. En dan hebben we die mono's van Oriflame. Hebben we hebben van deze roze. Die gebruik ik. En een uh, witte. Doe ik dan vaak aan de binnenkant? Dus zeg maar in mijn ooghoeken. En een mooie contrasterende kleur, contrasterend met mijn oogkleur, is dan bijvoorbeeld groen of uh, donkerpaars. Ja, ik heb hier ook een inlotpelletje. Uh, daar pak ik daar deze donkerpaarse kleur van. Nee. Zo, dat is echt allemaal een uh, soort van visa, jongens. Ah ja, ik gebruik het toch voor mezelf. Ik ga nu, voordat ik de oogschaduw ga doen, ga ik even mijn uh, haar uitspoelen en een beetje leuk feunen. En dan uh, kom ik zo bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer. Nou, de kleur valt me niet tegen eigenlijk. Ik schrok eigenlijk best wel dat het zo roze werd. Ik was lekker driftig aan het feunen. En mijn feun die heeft tegenwoordig kuren, die schijnt er gewoon mee uit. Dus ik denk dat die een beetje oververhit wordt dan. En dan uh, poef. Dus ik was lekker bezig en uh, ja, ik kon het niet afmaken en uh, dit is het geworden dus ja hier is het nog helemaal nat en alles en... zoals gezegd op het bewegend ooglid gebruik ik een lichte roze kleur zo lichte roze kleur dan doe ik een beetje op het penseel een platte een platte penseel en dan dep ik dat op mijn bewegend ooglid Als je nou denkt, ik uh, vind het niet genoeg kleur, dan kan je ook je penseel een beetje nat maken. En dan zie je er ietsje meer van. Met een lichte kleur is dat, werkt dat minder dan met een donkere oogschaduw. En de andere kant natuurlijk, want dan een hele hoop Willen we niet, dames, voor gek lopen. Zo, dit breng ik aan tot aan, het, tot aan de arcadeboog. Dat is het, uh, waar, uh, waar je het bot voelt, zeg maar. Waar het zacht is nog. Dan pak ik een wat zachter penseeltje. Met wat zachtere haartjes. Zo heen. En daar ga ik met een donkere kleur. Oh ja. Ja, dat ga ik gewoon doen. Paars. donker paars, Aftikken en die doe ik in de buitenste ooghoek en dan dep ik dat naar binnen want we willen geen harde randen maar zachte overlopende randjes zo oh, okay. ik heb hem dicht gedaan maar dat is niet dus handig ik heb hem nog nodig en de andere kant Waar je erg in moet houden, dames van mijn leeftijd, is dat je niet te veel parelmoer of glimmende uh, oogschaduw gebruikt, want dat accentueert alleen maar de rimpels. En dat wil niet. Een matte oogschaduw dat is altijd het beste. Dit dep ik dus. Elke keer zachtjes in die arcadeboog, waardoor je een beetje diepte krijgt in de make-up. Ja, zal te zien, dames. Nu kan je het zo laten, maar ik vind het altijd leuk om net eventjes wat donkerder te gaan. Dit is dus geen dagelijkse make-up meer, maar een soort van feest, feestelijke make-up. Dan pak ik een zwarte mono, zwarte mono kleur, en die doe ik dan ook een klein beetje hier in het hoekje. Laat ik laat het dan mooi in elkaar overlopen, zodat je een klein beetje smoky eye effect krijgt. Dat wordt, pak ik even een schone, hetzelfde penseel, maar dan een schone. En dan kan ik een beetje uh, de boel netjes blenden. Blend, blend, blend. Wat ik dan ook heel vaak doe... Is uh, de kleur die ik dus als eerste in die arcadeboog deed. Die pak ik dan ook eventjes. En dat doe ik dan op een wat kleiner penseeltje. Zo eentje. En die doe ik dan onder... Oog. Zie je? Ik heb hier een klein beetje... Ook die ga ik even nat gebruiken, dan kan je het verschil zien, maar dat is een wat donkerdere kleur. Kijk, nu heb ik hem uh, nat gebruikt. En dan komt hij net wat beter uit. en ook hier vind ik het weer leuk om ook een klein beetje zwart te doen. Het klinkt heel drastisch, maar als je het heel lichtjes aanbrengt, dan uh, moet dat helemaal goed komen. kan kant ook natuurlijk. En dan is, vind ik het mooier om het tot ongeveer de helft van je oog te doen. Dus uh, als je er recht naar voren kijkt, tot aan de pupil. En dan naar binnen te vervagen. Dus niet helemaal doortrekken. Wat dan wel heel handig, of heel belangrijk is om naar te kijken dat het niet te abrupt stopt. Dus dat je niet zeg maar, up, daar stop ik mijn make-up en dat rijmt, up, daar stop ik mijn make-up. En dat was het? Nee, dan moet je echt ook weer die rand vervagen. Ja, en dan moeten we natuurlijk ook een highlighter aanbrengen. Die heb ik van MAC. Een fluffy brush. Beetje highlighter. En die gaat dan onder de wijnbrouw. een beetje. Die witte oogschaduw die gaat in de binnenkant van de oog, in de ooghoeken dus. Dat is ook om een beetje een wat frisse blik te creëren. Heel subtiel, gewoon een klein beetje wit. Dus dat, uh, ja dan hebben we ook nog een uh, oogpotlood, dit is een potloodje die je kan draaien, omhoog en naar beneden gaat die, dat, ja deze gebruik ik ook zo vaak, en die doen wij hier boven, vlak boven de wimpen. En ook dat vind ik niet mooi als het te hard is nu. Nu vind ik het wel hard. En ook die stop ik eigenlijk een klein beetje in het midden, net als wat ik aan de onderkant deed. Stop ik hem daar. Dit is, dit is de buitenkant zo tekenen, is eigenlijk om je oog optisch groter te laten lijken. En om die rand een beetje te vervagen heb ik zo'n uh, penseeltje. Dat is een heel klein sponsje die hierop zit. En dan ga ik deze rand een klein beetje vervaren. Hmm. Dan krijg je dit. Nou, dan zijn we zijn weer er echt bijna. Blus oh, moet ook nog natuurlijk. Lipstick. Jeetje, we hebben nog een hoop te doen. <laughs> Oké, okay, mascara vind ik ook wel leuk. Want, mascara, ik heb ook een lash extender. Dames, dit is echt fantastisch. Want, ik doe geen nepwimpers op. Ik heb het nooit gedaan. Ook niet uh, bij een beauty salon of wat dan ook. Maar ja, daar kunnen we nou niet meer naartoe. Dus heb ik een mooie vervanger lash extender. Dit zijn hele kleine vezeltjes die aan de mascara vastplakken, waardoor je wimpers voller en langer lijken. Het is een fantastisch product. Ik vind het fantastisch. Oh, bij de weg, dit is allemaal niet gesponsord. <lacht> Misschien wel even belangrijk om te vertellen, want dit is gewoon allemaal zelf gekocht. Was het maar gesponsord, dan uh, en had ik het niet zelf hoeven kopen. Ik weet niet of je dat zo kan zien, maar dit zijn hele kleine vezeltjes die dan aan de mascara vast blijven plakken. Ik hou ervan. Ik ga uh, mascara opdoen. Uiteraard weer van uh, Oriflame. Jordani, Jordani Gold. Kleur zwart. Nou, je doet een beetje mascara op. Zoals je gewend bent. Zo. En dan pak je de les extender. Dus ik hoop dat je het verschil kan zien zo meteen. En die ga je ook aanbrengen als een soort mascara. Het is wel belangrijk dat je hier eventjes naar beneden blijft kijken. En het doet zoals ik nu voor doe. Zo, en daaroverheen doen we nog een rondje mascara. Zo, en dit kan je, deze stap kan je natuurlijk uh, nog een keer herhalen. Zoals je, zo vaak als je wil. Zo. Ik weet niet of jullie het verschil zien, maar ik zie het wel, want je ziet wel, je moet er wel een beetje aan wennen. Je ziet wel een beetje wazig uh, iets. maar nou ja, daar wen je zo aan. Ik ga die andere kant ook nog even doen natuurlijk. Hè. Dit is echt een hele fijne uitkomst als je geen... Uh, als je niet naar een beauty salon kan of als je geen valse wimpers wil. ze worden echt volle dames, dus weet je. Um, ja, dan kom ik weer. Maar vrouwen op leeftijd, het wordt allemaal minder. Zelfs de wimpers. Nou, en als je dat zo op kan lossen, helemaal leuk, toch? Ik ga nu, omdat het toch een beetje een uh, ja, hè, evening look is, ga ik uh, voor een bronzer. En uh, voor een jongere uitstraling is het altijd wel mooi om op de appeltjes van je wangen uh, een frisse roze kleur, peachy kleur te doen. Niet te licht roze natuurlijk, want je moet geen pipo de clown worden. Dus deze heb ik dan een beetje voor het uh, shapen, maar eigenlijk is het het mooiste dat je een beetje een peachy kleur, dat is deze. Ook van Oriflame, maar ja, ik weet niet of, deze, of ze deze nog hebben hoor, want dit is best wel een oude, oude collectie. En dan is het vaak heel mooi om dat met zo'n pencil te doen. En dan doe je dat een beetje zo... Op de appeltjes van je wangen La la la la. Moet je een beetje lachen. Ja, koedie koedie koedie. Nou, fantastisch toch? ja al dat shapen, meiden. Ja, het is leuk. Bij de jonge meiden. Maar, niet, maar we kunnen het wel een klein beetje doen. Als je zo'n bronzer hebt. Dan kan je een heel klein beetje. Zo. Want alles wat je donkerder maakt. Valt weg. Nee, gaat niet weg. Dat valt weg. Dus uh, dan kan je zo lekker. Die hondekin een beetje. Nou, ehm. Um... Rest ons alleen nog de lipstick. Heb ik ook nog een tip voor. Als je op mijn leeftijd bent, en ik ben 50, ja, alles gaat gewoon een beetje vervagen. Je huid vervaagt, wordt wat grauwer. De kleur van je lippen worden wat minder rood. Dus het is mooier als je een wat donkerdere lippenstift gebruikt. Geen uh, nude kleur, niet te lichte kleuren. Waardoor het bijna één wordt met je, met je gezicht. Ik ga nu voor deze kleur. Die heb ik nog vanuit mijn fysiteit. Och dat is echt lang geleden. Eigenlijk mag ik het niet eens meer gebruiken. Eigenlijk zou ik het een keer moeten verversen, een keer gewoon. Oh. En nou, dan ga ik even. Maar of dat samen kan, ja. Laat het me maar weten. Ik twijfel. Ik ben nog een tip vergeten. Ik wil, ik wil jullie graag nog meer tips geven. Ik vind dat leuk. Ik ben natuurlijk. Uh, nee, ik heb last van hooikoorts. Ik wou zeggen, ik ben een hooikoortspatiënt, patiënt. Maar dat vind ik zo zwaar klinken. Nee, ik heb last van hooikoorts. Waardoor uh, de waterlijn, dat is wat dat randje wat je hier nog ziet, zeg maar, wat nog uh, de huidskleur heeft, vaak rood is. En dan gebruik ik een potloodje. Een nude kleur potlood. Die doe ik dan wel eens uh, op die waterlijn. Waardoor het dus ook weer wat frisser wordt. Kijk. Dat ziet er dan zo uit. Nou, ook even de andere kant doen, hè. Zo. Ik zeg. Uh, ik ben er klaar mee. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei!